Masha keerts A lunch. Hey Masha! Hey! Cindy keerts aan boet door. Hey Masha! Kijk eens! rob oh, en ook woog gelijk wat Goed zo. Sintje. Mascha. maar. Oeh, die was Oh, dat is ro Mascha. Nee, Sintje. Sintje gaat dat trappen tegen het hek. Ja. Dat wel. Ja. En Robin vindt het ook interessant. Twee witte paardjes. Achter Mascha, Hé! Hey. Hé, hey Mascha. Mascha, Hé, hey Mascha. O, oh, Sintje. Hé hey Robin, als je een klein hapje kan nemen, dan kan je het nemen. Goed zo! Hey!